Hallo, ik uh, toon u graag een keer hoe de Project Time App werkt. Vrij eenvoudig eigenlijk, um, op de startpagina komt u onmiddellijk op de hubpagina terecht, waar u alle korte info terugvindt, maar de bedoeling is dat we ermee kunnen werken. Vrij eenvoudig in principe, je kan dus uw eigen klanten gaan toevoegen door op de plus te klikken, Vervolgens geef je u een klant ID of customer ID. Dat kan een cijfer zijn, dat kan een tekst zijn, wat u maar wenst. Ik kies er eentje van mijn formaat. En de naam van de klant. Voilà. Vervolgens bewaar je. En op die manier kan je uw klantenbestand opbouwen en kan je dan verschillende klanten gaan selecteren. Wij doen verder met onze testpersoon. Ik heb voor deze persoon nog geen enkel project opgestart, dus ik maak een nieuw projectje aan. Maar ik kan dus voor eenzelfde klant verschillende projecten gaan aanmaken. Bijvoorbeeld, ik ga zijn pc herstellen en nu kan ik kiezen. Om dat op te gaan splitsen, bijvoorbeeld, ik kan zeggen van oké, okay, ik start met de analyse van het probleem en ik meet mijn tijd. Op dit moment ben ik het probleem van de klant aan het analyseren. Ben ik daarmee klaar, dan stop ik of wens ik dat te onderbreken. Ik kan uiteraard nog tijd gaan toevoegen. Voilà, ik heb een klein beetje tijd toegevoegd. En vervolgens gaan we door naar een volgende Onderdeel, we kunnen starten met het onderhoud. Voilà. Start. Stop. Stel dat ik nadien toch terug wil keren naar het vorige onderdeel, kan ik terug naar analyse, kan ik hier nog wat tijd voor opnemen. En bijvoorbeeld terug naar het onderhoud. Dus op die manier kan ik al het werk die ik doe voor de klant voor dit project gaan opnemen. De manier waarop je dat opneemt, dat kan ingesteld worden bij de settings, dus als we naar de settings gaan, dan kan je ervoor kiezen om te gaan meten vanaf elke gestarte seconde ofwel van elke gestarte minuut en zo verder. Eventueel kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld toch te meten per seconde en dan op het einde te gaan afronden volgens het aantal uur, dus de totale tijd wordt afgerond naar de keuze die je maakt. Ik heb dat nu niet nodig, ik ga terug in mijn project werken. Stel dat er ondertussen een ander project uh, moet verder gedaan worden, dan kan je gewoon naar een ander klant gaan. Hier opnieuw gaan opnemen en uh, verder werken voor deze klant. Bij klaar, klik je terug gewoon. En dit werkt uiteraard ook allemaal met uh, touch. Bij klaar, <tus> heb je je werk afgewerkt, dan wil je gaan kijken wat je kan. Uh, Aanrekenen. Dus dan klik je op Manage this project. Trouwens, in deze schermweerhaven kan je het projectscherm ook kleiner gaan maken, zodat hij bijvoorbeeld slechts een deeltje van uw. Deze daar. En hier gaan we onze app over Ik kan dat vrij klein maken. Voilà. Zodat je toch verder kunt werken in de vensters. Windows 10 belooft dat we dat nog kleiner kunnen maken. Goed, in elk geval ben je klaar. Dan kan je dus je samenvatting gaan opvragen. Je kan erin terugvinden hoeveel tijd je effectief besteed hebt aan dit project. En dat wordt omgezet in decimale uren. Met andere woorden, wil je weten hoeveel de klant dient te betalen. Dan kan je dit cijfer gewoon met uw uurprijs verbedenvullen. Je krijgt ook een overzichtje van wat je gedaan hebt en hoe lang je aan elk onderdeel bent bezig geweest. Ja. En als je dat zou willen, dan kan je dit voor de klant gaan afdrukken. Afdrukken bijvoorbeeld naar Adobe. Dan krijg je volledige afgedrukte pagina. Dus even opslaan. Voilà. Afdrukken is de boodschap, meegeven naar de klant of bewaren in je eigen bestand en gaan kijken wat je ermee of wil of kan doen. Alsjeblieft, dat was de demo. Ik hoop dat je de app kunt gebruiken en dat je er iets verstandigs mee kan doen. Veel succes!